different from your eyes, see you for more mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, LSPD, morgen En vandaag ga ik politie op jullie spelen in single player. Uh, voor de mensen die het inmiddels wel weten. Nou, we wisselen steeds af van single player naar multiplayer. En na multiplayer doen we dan weer single player. En zo door. Uh, vorige keer hebben we multiplayer gedaan. En ik had de Audi RS6 gepakt. Uh, daarbij waren uh, de collega's met een Audi A6 van de verkeerspolitie, een Volkswagen Passat van de verkeerspolitie en een Volvo V70 van de verkeerspolitie. We kwamen er heel snel achter dat die Passat of Passat, ja ik, ik spreek er altijd een beetje verkeerd uit geloof ik, die weer heel snel was. En ik begon met één Passat tegen me en de, uh, de andere jongens die ook wilden spelen, die hadden uiteindelijk gewoon uh, uh, alle, iedereen had de Passat tegenover zich. Dus dat was wel lachen. Uh, vandaag krijgen we gelukkig geen Passat tegen me, maar wel heel veel uh, single player politie uh, NPC's uh, of hoe je ze ook wilt noemen uh, vandaag met de McLaren P1 P1. Uh, ik, uh, ik heb nooit echt een, een oog gehad voor McLaren, maar ik vind hem wel zeker vet. Alleen ik zou hem nooit kopen als ik uh, geld te veel had en ik. Weet ik niet of die heel vaak rijdt, maar jullie hadden eigenlijk allemaal massaal voor de voor deze McLaren gestemd. Dus dat is wel uh, grappig om te zien, want ik zelf zou er nooit op zijn gekomen. Ik had gewoon gekeken op GTA 5 mods wat de meest gedownloade voertuigen zijn en deze kwam er wel bij. Dus dit dus blijft wel een bekende of een, een, een, een, een populaire auto moet ik zeggen. We gaan dus in uh, in multiplayer is het doel om gewoon uh, 7 minuten of 9 minuten het handen te blijven van de... Uh, van de politie, dus van de uh, collega's noem ik ze altijd maar even, hè, van de medespelers. Vandaag gaan we van punt A naar punt B en dat gaat vandaag hier bovenaan zijn. Um, met vijf sterren, dus volledig vijfde sterren. Oh, een beetje lek. En we mogen niet gebruik maken van de snelweg. We mogen geen wapens gebruiken en we gaan niks anders uh, gebruiken. Uh, denk aan sticky bombs of... Uh... Heel, de, oh, heel dit menu. Het enige wat we wel mogen doen is één keer fix vehicle en clean vehicle. Dat mogen we één keer gebruiken en voor de rest dus uh, helemaal niks. Uh, meestal mijn ervaring is helaas dat hij nog wel een paar keer crasht. Dus onderweg zullen we een paar keer misschien uh, opnieuw de game moeten opstarten. En dan gaan we gewoon verder waar we zijn gebleven. Dat heeft een voordeel voor mij. Dan span ik weer een nieuwe mooie auto in. En het nadeel is dat ik steeds helemaal opnieuw mijn GTA moet opstarten en dat dat toch niet heel leuk is voor de video. Maar we kloppen het af tot het vandaag gewoon, of uh, het gaat vandaag helemaal goed. Daar gaan we gewoon voor. Jullie zien hier geen vehicle code mode, jullie zien hier uh, Never Wanted, die gaat nu uit hè. Voor de rest gaan we ook niet niks knippen of plakken, het gaat gewoon allemaal eerlijk zijn. Uh, jullie kunnen dat dus zien. Set freeze wanted level, we zetten op 5, terug, terug, terug. We gaan 6,5 kilometer rijden nu is een beeld, we gaan die kant op en we wachten tot we de eerste politieauto of uh, helikopter echt in beeld hebben. Hebben we die in beeld, dan gaan we gewoon vol gas die kant op. Uh, ik moet wel zeggen, ik had net even met de auto gereden, ik heb hem echt heel moeilijk om te controleren. En ik moet ook echt met twee handen dat stuur vasthouden, dus dat moet ik echt gaan doen. Oh, ja, oké, okay. meestal is de regel inderdaad, op het moment dat ze gaan schieten, dan ga ik rijden en dat deden ze nu. Dus we gaan. Nadeel van vijf sterren is ze schieten op je. Jullie kunnen in beeld mijn stuur zien en dan gaan jullie ook zien. Oh, dit dan niet vocht. Hoe, uh, hoe ik heen en weer ga van links naar rechts. Waarom is die Audi even snel? Ik ben helemaal niet zo snel met hem. Ja, ja, ja, ik moet hier tussen door. Ja, ja, ja, top, dank je, dank je. Er komt een moment dat ik met volle snelheid een band kapot krijg geschoten. Ja, dan is het, dan is het feest. Oh, oh, oh, oh, oh, Dat was geen band, dat was gewoon ik die even de lucht in vloog. Ik ja, bedoel allemaal is dus Dat komt omdat de sirenen van de Audi en van de uh, andere voertuigen. Ja, deze dan niet. Die hebben allemaal nog een luchthoren eronder zitten. Dat moet nog steeds aanpassen. Dat is best wel een tijdje terug tot ik zei dat dat gebeurde. En nu krijg je helaas. Ik ben zo terug. Nou, dan zijn we weer, zoals ik al zei. Het heeft voordelen en nadelen. Het nadeel is, we moeten toch weer gaan... Uh, toch weer een nieuw beginnen zeg maar het voordeel is dat ik dus wel weer een clean vehicle heb um, in principe heb ik niet echt uh, had ik niet echt schade dus de banden waren alle vier nog heel dus dat scheelt wel zoals jullie zien nog steeds hier gewoon alles uit wat uit moet staan uh, om, om uh, safe te spelen en eerlijk te spelen dus we gaan weer uh, op 5 zetten en we gaan weer vertrekken, we moeten wel even kijken waar we ook, weer, ook alweer naartoe moesten, dat is hier. In principe starten we daar achterpas, pas, of waren we hier gecrashed, dus rij ik hier wel langs langzaam naartoe. Dan gaan we ook de collega's wel treffen. Nou kom, de eerste hey die, Ik ben weer gespot en ik word weer beschoten, dus we gaan... Ik weet niet of het knipperlicht van dit ding echt zo is, maar kijk eens hoe die zichtbaar is. Dat zie, toch, dat zie je toch niet als je daar rijdt. Vliegt dat nou wel mij? Oh, uh, uh, we moesten niet hierop, maar we gaan toch hierop. en zoef en oh oh ja ja ja ja ja ja ja geen stress geen stress, ja ja ja ladder en ja ja ja ook vandaag gezellig ja en die ja ja ja ja ja ja ik heb een band. ik hoor het, ik merk het niet. Oh, nu nog een. Oh, en ja, die schieten vanuit de auto, hè. Ik knal maar even op een boom ofzo. Ja, ja, ze knal wel boom. Uh, even kijken, gaan we zo dit doen, naar achteren, naar voor, uh, vooruit, achter oh, nog een band, yo. Vooruit, achteruit, onderuit. En hier doorheen. En zo. En zo. En dan gaan we nog even naar boven. En dan zijn we er eigenlijk al. En dat gaat allemaal heel snel. Dus we gaan gewoon nog een kant op. Nou trouwens, voordat ik te vroeg juich, want ik weet hoe dit weer gaat, dan ga ik daar nog dood ook. Wachten even tot we echt op de locatie zijn, want zie je. Oh nee. Nou ik wilde zeggen, anders ga ik nu weer helemaal naar beneden om omla op een muur te beginnen. Maar dat ging niet zo makkelijk, want je kwam in de tuin en zo. Kijk ik ben er te vroeg aan het juist. we Hebben nog een hele band, ja. Linksachter. Ah, ja, dat was ook linksachter. Oh, de marisjes. Oh my god. Ik ga er een fout zometeen. Even kijken hier, ik heb hem wel tussendoor zo. Oh, oké, okay. we pakken hem even linksom. Er is wel 0,0% stress merk ik. Ze raken me op de een of andere manier niet. En dan wil ik met de schoten. Ja. ja ik hoef maar twee schoten door mijn hoofd te hebben en dan ben ik dadelijk ook nog dood. Hè? Geenstels, geenstels. En we zijn op de locatie. Nou, we gaan eens kijken of we weer terug omlaag komen. Ik heb mijn fix in principe nog niet gebruikt. Hè? Maar dat komt ook omdat ik een beetje zat te denken van ik heb nog niet.. Uh... Ik, ik.. Ik was natuurlijk om nu moeten beginnen. Maar ik ga hem nu gebruiken. we gaan we nog gewoon eens uh, kijken hoe lang we het volhouden met weer verder zelf te rijden. Het was dus easy win vandaag. Zo gaat het niet altijd. En het is voor mij ook wel altijd moeilijk zoeken waar ik nou naartoe moet en hoe ver dat nou is en of dat nou binnen drie minuten klaar is of dat ik daar ineens twaalf minuten over bezig ben. Dat is ook moeilijk inschatten voor mij. Nou, we hebben even de auto hier geparkeerd. Ja, mooie auto, hè? mooie foto maken zeker. Uh, we gaan ermee uh, kappen. Uh, we waren net nog even, ik dacht even, ik ga gewoon rijden tot de ver ik kom. Ja, toen crash die dus. Tot daar ben ik gekomen. Jullie gaan zo meteen twee nieuwe opties in beeld zien voor multiplayer. Dus ik ga weer uh, met drie mensen of vier, hoeveel had ik? Dat? Drie geloof ik, hè? Die ga ik weer achter mij aan laten zitten. En daarna, als dat een beetje snel gedaan is, mogen hun zelf nog dan uh, vandoor proberen te gaan en ik denk dat dat uh, wel weer lag wordt. en ik denk ook tot dat uh, wel helemaal goed gaat komen en ik denk ook dat dat twee delen gaan zijn want dat uh, anders wordt het wel heel lang is dus iedereen toch 10 minuten tijd krijgt alles bij elkaar hè, van voorbereiden en zo en je bent met ze vier je hebt toch al een video van 40 minuten kun je beter twee video's van 20 minuten pakken Zo zeggen de uh, opties komen zo meteen in beeld en tot de volgende video doei